Welkom bij Tom Zorg. Zoekt u een zeer klein opvouwbaar, lichte, maar comfortabele duwstoel, dan is sterren een zeer goede keuze. Laat ik wat meer vertellen over de sterren. Allereerst is de sterren zeer veilig. Heeft remmen die zeer sterk en vast op een parkeerstand te zetten zijn. Maar ook handremmen veilig. Als je bijvoorbeeld met een wat zwaarder persoon een heuvel op of heuvel af moet. Dan is een duwstoel dan perfect af te remmen door middel van de handremmen. Zeer comfortabel. Zachte gepolsterde zitting. Een zachte rugleuning. Gepolsterde armleuningen. Voor een zeer prettig zitcomfort. En natuurlijk voorzien van wegklapbare en afneembare Voetsteunen. Als deze worden weggenomen, dan laat de sterren zich zeer eenvoudig opvouwen tot een zeer klein compact geheel. Allereerst vouwt hij eenvoudig op. De handvaten zijn eenvoudig weg te klappen. En hetgeen wat er overblijft is een zeer handzaam pakket wat u eenvoudig achterin uw auto mee kunt nemen. Ook weer snel klaar voor gebruik. Eenvoudig uitklappen. Handvaten terug. En de beensteunen weer terug. En daarmee is de duwstoelsterren weer klaar voor gebruik. Nog belangrijk te vermelden, voorzien van een veiligheidsheupgordel indien men bijvoorbeeld tegen een rand of tegen een stoeprand aan botst dan zal niet snel degene die in de stoel zit eruit kunnen vallen. En belangrijk ook voor het zitcomfort, voetsteunen die eenvoudig in lengte instelbaar zijn zodat wat kleinere of grotere personen altijd een goede zitpositie weten te vinden. Dus zoekt u een zeer compact opvouwbare duwstoel die ook veel comfort geeft, dan is de duwstoelsterren een zeer goede keuze. Gaat u over tot de aankoop van de sterren, wensen we u daar natuurlijk heel veel plezier mee en hoop u we spoedig weer bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.